Tel, wat gaan we vanmiddag van je horen? Ja, um, ik ben uh, Jelle Niemands. Uh, ik werk uh, in het uh, Cyber Risk Services team van, uh, van Deloitte. En uh, ik leid haar uh, het Secure Team, zoals we dat noemen. Het is eigenlijk het team dat uh, verantwoordelijk is voor alle dingen die je in security aan de voorkant zou moeten regelen. Dus uh, eigenlijk het hele preventieve gedeelte. Dus veilige software ontwikkelen. Hoe ga je om met cloud? Hoe ga je om met crypto? Uh, ethical hacking. Um, nou, eigenlijk dat, dat hele spectrum van dingen die je, uh, als het goed is, aan de voorkant geregeld hebt. Um, eigenlijk niet waar ik vandaan kom. Ik kom helemaal van de, de achterkant. Als je het in de, in de tijd uitzet, ik kom eigenlijk heel erg uit de, zelf uit de reactieve hoek van security. Ik heb heel veel incident response, uh, digital forensics uh, werk gedaan. Maar eigenlijk gaan er we weer een soort ja, verschuiving gemaakt. Je ziet in incident response heel veel dingen die misgaan. Um, en nou, eigenlijk een soort verschuiving gemaakt waarin we nu proberen om al die dingen die je ziet misgaan daarvan te leren en die nou ja, hopelijk dus aan de voorkant toe te passen om te zorgen dat er hopelijk uh, aan de achterkant dingen misgaan. Oké, okay. uh, een aantal weken geleden spraken we elkaar, uh, jij dan, uh, loopt al een tijdje rond in deze wereld en, uh, toen vertelde je ons dat uh, een van de uh, initiatieven bij uh, Deloitte uh, Zit in de vergelijking met de sustainability ontwikkeling, met het uh, milieu, de, de, het besef van hoe uh, kun je de veranderingen teweeg brengen in, bij grootschalige maatschappelijk van belang zijnde zaken, zoals informatiebeveiliging in onze ogen is. En wat kunnen we daarvan leren met betrekking tot uh, wat er in, de, in die wereld allemaal gebeurd is? Ja. Ja klopt, ik, ik denk eigenlijk een, een misschien wel onderliggend idee waar, waar, waar ik heel erg uh, in, in geloof is dat we, wat we in security naar mijn smaak te weinig doen is, is over de, de grenzen van ons vakgebied heen kijken. We, we hebben vaak de neiging om onszelf als een soort uh, ja, special snowflake te zien en denken dat al onze problemen uniek zijn en dat die nog nooit uh, door iemand anders in de wereld opgelost zijn. Um, ik denk dat, dat toch heel veel van onze onderwerpen, met, helemaal als het gaat om, om menselijk gedrag, uh, waarom doen mensen bepaalde dingen, uh, dat dat uitstek dingen zijn die uh, andere disciplines uh, al, al heel lang over nadenken. Psychologie, marketing, economie. Um, dus ik denk dat we dat in het algemeen heel veel meer zouden moeten doen. Uh, juist over die grenzen kijken en kijken wat kunnen we daarvan leren en wat, hoe kunnen we dat toepassen op, uh, op security. En eigenlijk vanuit die, die, die manier van, van, van kijken kwamen we inderdaad ook binnen het team op een gegeven moment op, uh, ja, op, op, op duurzaamheid als een mogelijke nou, parallel of een mogelijk vakgebied uh, waar je van kan leren. Um, eigenlijk het idee dat daar een aantal van de, dezelfde dingen spelen als, als binnen security. Je, je hebt een, um, nou eigenlijk een veelomvattend probleem, een wereldwijd probleem wat uh, zowel overheden als bedrijfsleven nou, enerzijds raakt, maar waar ze ook, ook invloed op hebben. Um, wat ook consumenten, burgers, gewone mensen, om het zo te zeggen, uh, raakt, maar ze ook weer een rol in, uh, in te spelen hebben. Um, het, het is vooral ook een, een probleem, of eigenlijk allebei problemen, waarin het, het, het niet altijd duidelijk is uh, wie de rekening zou moeten betalen. Um, dus om uh, een vergelijking te trekken, als je het hebt over, over security, bijvoorbeeld een, een, een slimme... Uh, een slimme camera die je aan, aan je, je netwerk hangt om van afstand uh, nou, misschien je voordeur of je kind te, te kunnen bekijken. Um, dat is nu, wil je als consument vaak een zo goedkoop mogelijke camera. Dus 20, 25 euro uh, koop je zo'n ding en je hangt hem aan je thuisnetwerk. Um, dus jij hebt zelf als consument misschien niet echt een, een, een, een incentive een, om, om meer te betalen. Um, andere partijen, dus de fabrikant, uh, ja, die heeft daar eigenlijk ook geen financieel belang bij, want die wil als hij uh, meer moet gaan investeren om de, de software en het apparaat veiliger te maken, kost hem ook meer geld, moet hij hem meer geld verkopen, verslechtert zijn, zijn concurrentiepositie. Um, dus dat zijn eigenlijk al twee partijen, uh, waar ik bijvoorbeeld zag een aantal maanden geleden met het Mirai botnet, waar het misging in, in precies dit voorbeeld, was dat zo'n camera uiteindelijk van afstand te hekken uh, bleek. Um, en dat het echte slachtoffer eigenlijk een derde, een derde partij was. Uh, het was niet microscopen, het was niet de fabrikant. Uh, de camera deed het in veel gevallen ook nog steeds, dus ik merkte als consument ook helemaal niet dat er iets aan de hand was. En ondertussen werd uh, de website van Brian Krebs, een journalist, van het internet geblazen door dat al die camera's tegelijk uh, die, die, die site met een, uh, met een draai op service aanval aan het bestoken waren. Uh, dus, je hebt een hele, een hele gekke verdeling van uh, ja, de, de, de, de economie, de geldstromen zou je kunnen zeggen. Uh, ik heb als consument niet belang om meer te betalen. De fabrikant heeft dat niet. De echte slachtoffer is een derde partij die eigenlijk helemaal buiten de financiële transactie staat. Hoe gaan we dat nou doorbreken? Uh, en, ja, de, wellicht is daar bijvoorbeeld een rol voor, voor een overheid weggelegd die kan kijken om uh, ja, misschien met, of met, met straffen of met belonen, uh, boetes of subsidies het juiste gedrag af te dwingen uh, en eigenlijk vanuit die redenering kwamen we bij ja dat is eigenlijk ook wat er in de, de, de duurzaamheidsbeweging gebeurd is. daar had je ook nam nou zeg 30 20 jaar geleden misschien wel een, eenzelfde uh, situatie waarbij nou, iedereen zei ja duurzaamheid ja het is het is ja het is eigenlijk wel belangrijk dat snappen we intuïtief wel maar ja, om nou meer geld te gaan betalen voor een, een zuinige auto of om je huis te gaan isoleren of zonnepanelen erop te zetten, ja, dat gaat ook wel een beetje ver. Uh, wie wil dat nou? En ja, daar zijn uiteindelijk natuurlijk ook toch met, met een combinatie van belonen en straffen uh, een hele grote sprongen gemaakt. Waardoor duurzaamheid nu een, nou, een sowieso een mainstream onderwerp geworden is. En eigenlijk ook iets waarbij wat bedrijven nu gebruiken om zich te, te onderscheiden. En waar ook gewoon uiteindelijk nu ja, gewoon echt geld mee verdiend wordt, wat nu gewoon een, een, Rationele business, uh, rationeel business argument is om, uh, om mee te nemen. Dus eigenlijk staat we vanuit die gedachte te kijken. En, um, en ik denk, wat, wat, wat belangrijk is om vast te stellen, en daarom is het denk ik leuk om, wat we natuurlijk willen gaan doen, om hier uiteindelijk met een grote groep over door te praten. Mm -hmm. uh, het is ook niet dat we nu het idee hebben van, nou ja, wij, wij hebben nu de wijsheid in pacht, wij, wij snappen precies hoe dat gegaan is in die duurzaamheidsbeweging. Maar um, wat, wat ons zo leuk lijkt en interessant om binnen het team om te gaan doen, is. Ja, om terug te gaan kijken naar mensen die bijvoorbeeld kennis en ervaring hebben met hoe dat destijds in die duurzaamheidsbeweging gegaan is. Wat werkte daar nu wel? Was het inderdaad straffen? Was het juist belonen? Zijn er voorbeelden van dingen die, die fantastisch goed werkten en die wij misschien moeten overnemen? Wat ging nou helemaal mis? Of wat werd nu misschien zelf misbruikt? Dat kan natuurlijk ook als je een bepaalde subsidie ergens kan verdienen. Dat, dat iedereen zich daar naartoe gaat, gaat bewegen zonder het echte doel uh, te, te verbeteren. Dus ik denk dat dat ja, er bijna misschien een soort. soort ja, haast een soort archeologisch onderzoek uh, in, de, in de recente geschiedenis. Uh, waar we hopelijk wat dingen uit kunnen halen. die uh, die, die security ook uh, kunnen verbeteren. Is het, uh, is het dan zo dat je daarmee. Uh, uh, eigenlijk blootlegt dat wat we tot nu toe. Uh, in de informatiebeveiliging. of de security gedaan hebben. Dat, uh, uh, yeah, uh, dat, ...dat we de, op deze manier niet komen? Uh, ik denk dat veel van de dingen die we nu doen inderdaad, dat we daar niet mee gaan komen. Nee, dat, uh, ik, ik, ik, en ik denk ook dat, je, uh, nou, dat, dat, dat veel van de, de, de recente ontwikkelingen dat ook wel onderstrepen. We, we, ik denk dat we nog steeds heel erg leunen op... op. Um, nou, op, op, op een aanpak die, die misschien 20 jaar geleden best een goed idee was, maar ondertussen is de hele wereld verder ontwikkeld en laten we niet vergeten: we hebben natuurlijk ook een, een, ja, een tegenstander, als je het zo wil noemen, in de vorm van nou, criminele landen, wie dan ook. Um, die ja, die als als het geen ander innoveert, dus terwijl wij ondertussen nog steeds onze uh, vaak compliance gedreven uh, checklistjes van 20 jaar geleden aan het afwerken zijn, um, ja, heb je ondertussen een soort, soort mega startup tegenover je die als een dol aan het innoveren is, die mm -hmm. zijn businessmodel vernieuwt, die aan het mm -hmm. kijken is hoe ze hun geldstromen efficiënter kunnen laten lopen, die technologisch aan het innoveren is, die... Nou, als je bijvoorbeeld hebt over Ransomware fantastische klantenservice geeft. Want stel je voor dat je niet snapt hoe je moet betalen als je computer versleuteld is. Dan krijg je goede service om je mee te helpen hoe dat werkt om met bitcoins te betalen. Allemaal van dat soort ontwikkelingen die zo snel gaan. En nogmaals, wij blijven een beetje hangen wat mij betreft in onze toch traditionele aanpak. Ja, ik, ik, ik, ik, ik zie geen garantie dat, dat deze manier van, van kijken dat ineens uh, helemaal gaat omdraaien. Maar ja, ik hoop wel dat we uh, door misschien eens een keer juist met een soort frisse blik naar het probleem te kijken, in ieder geval weer nieuwe, nieuwe inzichten kunnen krijgen. En ja, misschien een aantal dingen inderdaad radicaal anders uh, kunnen gaan doen. Ja. Ja, ik vind het wel een, een, een heel een, een prijzwaardige manier van denken, uh, omdat het een uh, het probleem is wat ons allemaal aangaat. Uh, ook al uh, denkt de, de gemiddelde mens misschien nog steeds dat het hen niet raakt. Want, uh, de, je hebt het net al duidelijk aangegeven dat het uh, in al, zomaar in een hele onverwachte vorm op zich voor kan doen. Uh, maar een van de, de dingen die onze wereld uh, kenmerkt is natuurlijk een, een enorme een, een, een hardcore van mensen die uh, eigenlijk uh, tot geen enkele... Uh, hoe zal ik het zeggen? Concessiebereid zijn. Uh, mensen die, uh, als je dan de vergelijking maakt met de, de duurzaamheidswereld, uh, die vroeger bereid waren om, uh, laten we zeggen, een aanslag uh, te plegen om een doel uh, onder het oog te brengen. Dan wil ik niet zeggen dat, dat iedereen uh, die zich met uh, de informatiebeveiliging bezighoudt een potentiële terrorist is. Maar we hebben aan de andere kant te maken met uh, overheden die iedere gebruiker van een encryptie wel als een potentiële uh, terrorist lijkt te zien. Dus die, die brug is, uh, die we moeten slaan, die is denk ik nogal groot. Dus uh, ik hoop dat het gaat lukken. Uh, ja, als het ma makkelijk was, deed iedereen het wel. Dat is <laughs> in ieder geval. Maar, ja. Um, ja, ik, ik, ik, ik denk inderdaad dat dat, um, dat, dat dat een heel goed punt is. Kijk, je, je, je hebt in sommige gevallen misschien een overschijnlijke tegenstelling. Ik denk dat dat, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als je gezamenlijk erachter komt van ja, we denken dat we hier tegenover elkaar staan, maar er is bijvoorbeeld een, een soort van middle ground, er is iets van overlap. Mm -hmm. Eigenlijk willen we nou ja, die dame, euh, als we echt verder kijken, willen we misschien wel hetzelfde. Dat is natuurlijk een hele mooie situatie. Um, een ander voorbeeld waarvan bijvoorbeeld wat, wat, wat mij betreft vaak ten onrechte tegenover elkaar gezet wordt, uh, veiligheid versus gebruikersgemak. Um, ik, ik denk dat er heel veel situaties te vinden zijn waarbij dat helemaal geen tegenstellingen zijn. Waarbij je best kunt zeggen, juist door in gebruikersgemak wordt iets ook veiliger. Uh, dus zijn wat mij betreft best wat van dat soort dogma's uh, waar, waar we heel kritisch naar kunnen kijken en die we misschien wel uh, gewoon uh, bij het oude vuil kunnen zetten. En ja, ik denk het extreme voorbeeld wat jij schetst, uh, dat is misschien nog een brug te ver om daar uh, meteen op één lijn te komen. Maar ja, uiteindelijk is daar natuurlijk ook in, in uh, de 20, 30 jaar waar we het over hebben. De, de, de radicale milieubeweging misschien deels wat mainstream geworden, misschien zijn de echt radicale uh, personen iets anders gaan doen of, of eruit gestapt. Um, de bedrijven hebben zich ook gerealiseerd dat duurzaamheid uiteindelijk good business betekent. En ja, uh, inmiddels ben je elkaar toch in het midden een beetje tegengekomen. Oké, okay. Ik hoop dat we op die manier een, een hele vruchtbare discussie kunnen gaan, uh, gaan hebben hier zo uh, op uh, 29, uh, nee, 26 september. Uh, dank je. Is er nog iets wat je ons mee wil geven voor, uh, voor nu? Het zou misschien mooi zijn als mensen die, die van plan zijn om aanwezig te zijn bij de middag om, ja, om juist eens even voor zichzelf na te denken over het duurzaamheidsonderwerp. En ja, eens even bij zichzelf te raden gaan van, goh, hoe, hoe denk ik daar nou over en hoe is dat veranderd in de afgelopen jaren? Ik zie ik dit nu inderdaad als een onlosmakelijk onderdeel van nou, misschien mijn bedrijf of mijn baan of wat voor beslissingen ik neem in mijn persoonlijke leven? Um, mm -hmm. En ja, misschien kun je zelfs met, met die bril op uh, proberen alvast eens een beetje naar security te kijken. Uh, en ja, dat, uh, dat we op die manier, uh, nou, als het ware, goed voorbereid de, de middag uh, in kunnen okay. gaan. Ik denk dat dat, dat, dat misschien een leuk, uh, leuk uitgangspunt is. Okay. Dankjewel. Oké, ga aan.